Stel dat je toch zegt, ik kies voor zo'n vast contract, um, maar ja, na de winter bijvoorbeeld dalen die prijzen terug en denk je, ja, dit is eigenlijk geen goed contract meer. Kan je daar dan uitstappen? Ja, uh, dat, is dat is het voordeel. Hè. Vandaag uh, ben je daar eigenlijk niet aan gebonden als, uh, als consument. Dus als jij een, uh, een contract, uh, vast cont intekent op een vast contract en de prijzen zouden ja, uh, drastisch gaan dalen, ja, dan, kan je, uh, dan kan je switchen naar een ander product of een andere uh, leverancier. Uh, dat is uh, wat vandaag ook een beetje een doorn in het oog is van de, van de leveranciers. Um, maar um, ja, dus uh, vandaag is dat nog toegelaten. Het enige waar je wel moet op letten is uh, de vaste vergoeding of de abonnementskost die leveranciers aanrekenen. Uh, en, uh, en die sommige leveranciers integraal gaan aanrekenen uh, per begonnen contractjaar. Dus daar riskeer je wel uh, om, uh, om een klein verlies uh, te leiden. Maar uh, wellicht zal dat dan niet zo groot zijn uh, uh, in, in vergelijking met het voordeel dat je zou kunnen doen als de prijzen sterk zijn zouden dalen. Over hoeveel spreken we dan ongeveer? Ja, uh, gemiddeld uh, draait dat rond de 50 euro, maar je hebt ook uh, leveranciers bij WD-abonnement kost 60, 70 euro uh, bedraagt.